Het is mijn tijd broer, ik neem mijn tijd Haast op spoed, net voorgoed, ik begrijp Dat steeds beter nu Stressen nogal, heb met deadlines Tik ze af, het verdwijnt als een deadline. Elk project anders, net zoals bereik. Maar ik rijk naar rijkdom en reiniging Maar rijpt het niet, rijk hij naar rijk je ja, fik yeah. Daarom neem mijn tijd, daarom neem mijn tijd Kan wel haasten, maar ik raak mezelf alleen maar kwijt Daarom neem mijn tijd Als je waar ben je? Yeah. Kalkoel cool, collect Kom met het Ja, yeah, kom met het Kalkoel cool, collect Ben op weg Ja, ik ben op weg ah, In mijn hoofd was ik al Ergens verder dan ik nu ben Heeft dat echt? Denk van niet Luister niet echt reek, maar het is God's plan En het is dacht dat je double doppeldo's, me lang al meer fuse, me maar lang al meer vloes Maar moest meer op zoek naar wie ik ben, liefde weer proeven en het uitgespoegd Pijn maar kracht, ben weer vrij op de voet Daarom neem me tijd, daarom neem me tijd Kan wel haasten, maar ik raak mezelf alleen maar kwijt Daarom neem me tijd, daarom neem me tijd Collect als ik ready ben, is mijn zekerheid Calm, cool, collect En kom als je ready bent Call, Bye.